ik een oogmake up laten zien die uh, groene tinten in zich heeft en groen is echt een fantastische kleur. Je hebt natuurlijk heel veel groene tinten. Je hebt mosgroen, mintgroen, appelgroen, grasgroen. Um, deze tutorial zal ik gebruik maken van mintgroen en mosgroen. En, um, het past eigenlijk bij zowel bruine ogen als blauwe ogen als grijze ogen en dat maakt groen eigenlijk tot een hele geweldige kleur. Ik vind het ook dat deze soort oogmake-up heel fris is en heel jong en um, het laat je ogen echt stralen en eruit spatten. Het is niet een hele moeilijke tutorial, dus ik hoop dat je iets van zult opsteken en dat je het leuk zult vinden. En ik zou zeggen, ja, laten we maar gewoon starten. In deze tutorial ga ik gebruik maken van dit doosje van de Hema. Met uh, hele mooie groentinten en blauwe tinten. En wat ik ook ga gebruiken is het uh, Neon Nights van W7. Die heeft ook echt supergave groene tinten hier zitten. De eerste stap die we gaan nemen is het aanbrengen van wit potlood op je bewegend ooglid. Hierdoor zullen de groene tinten nog meer naar voren komen en nog meer de uitspatten. niet super netjes. Want je gaat het toch zo een beetje uitblenden. En dit witte potlood van Essence is heel heel zacht. Dus je kunt het heel makkelijk uitsmitchen. En dit kun je eventueel een beetje met je vinger zo doen. Een klein beetje uitvaagt. Zo, nu is het vrij heftig. Wat we nu gaan doen is... Um, een hele zachte groene tint aanbrengen en ik gebruik hiervoor een beetje die mintgroene, let niet op mijn nagelak, mintgroene van uh, het Hema Ballet. een beetje zo tussen groen en blauw in. Die breng ik aan op het bewegend ooglid. Wat we nu gaan doen is dat we in de arcadeboog een donkerdere tint uitkiezen. En dat is deze die hierboven zit. En die is al iets groeniger, iets duidelijker van kleur. Deze kleur is vrij licht die ik net heb aangebracht. En die brengen we aan in de arcadeboog. Muziek Nu vervolgens gaan we hem uitsmitjen. Ik gebruik hiervoor een al een hele zachte kwast. Dus ik kan hem hier heel mooi mee uitsmitjen. Maar als je een wat hardere kwast hebt, probeer dan een zachte kwast te pakken. Om hem mooi uit te blenden. En dan iets meer omhoog naar je wenkbrauw toe. Maar niet te hoog. Hiermee creëren we eigenlijk de schaduw in de ogen. Deze kleur kun je ook mooi gebruiken voor aan de onderkant van je ogen. Maar net wat je zelf wilt, kun je aan de onderkant ook bijvoorbeeld bruin aanbrengen. Dat zal ik deze keer doen. Wat we vervolgens doen, is dat we nog een tintje donkerder gaan. En pak ik een iets andere kwast voor. Dat is deze. En die is rond en plat tegelijk. Daarmee gaan we eigenlijk die mosgroene tint aanbrengen. En daar gaan we eigenlijk alleen maar hiermee werken. En binnenste hoekjes van je oog. En dan tot en met, zeg maar, hier... Een heel ietsje in een feetje naar boven toe, maar niet te veel. En dan krijg je dit effect. Wordt al heel gaaf, toch? Om het effect nu iets zachter te maken, gaan we zeg maar een beetje een highlighterachtige kleur. Het kan een uh, beetje een nudeachtige tint zijn. Het kan ook iets witter zijn. Um, die gaan we aanbrengen onder de wenkbrauw. En die laten we heel mooi overlopen in het donkere groen wat daaronder zit. En dan pak we weer een hele zachte kwast voor. Ik gebruik zo'n kwast. Die is echt super zacht. En ik pak een beetje een hardkleurige tint. Want voor mij hoeft het niet te wit. En die brengen we aan onder de wenkbrauw. Beide kanten. En die gaan we dan laten vervagen met de, de kleur die daaronder zit. Zo wordt het allemaal iets zachter en iets natuurlijker. Wat ik nu super gaaf vind voor um, zeg maar je ooghoekjes, nu zit er vrij lichte tint op. Is in dat dit palet een hele gave groene kleur dat is. Deze dat heeft behoorlijk wat shine en ja, ik vind hem gewoon fantastisch. Het is een soort ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe je dit groen noemt. Het is niet echt min, het is iets dieper. Ja, ik weet het niet zo goed, maar heel gaaf. En die uh, ga ik aanbrengen met een platte brush in het hoekje. Zo. En dan nu voor de onderkant kun je precies dezelfde brush gebruiken, een beetje zo'n platte. Ik, even... Ik Zorg dat het al het groener vanaf is. En dan brengen we aan de onderkant brengen we een bruine tint aan, die kun je uit dit doosje pakken. Je kunt hem ook uit een ander doosje pakken. Ik denk dat je vast wel een bruine tint hebt in je collectie. En daarmee ga ik de onderkant omlijsten, zeg maar. Bruin is niet zo heftig als zwart. Als je zwart pakt, wordt het vrij sterk. Bijvoorbeeld als je een kot potlood zou nemen. Maar bruin is wat zachter. Bruin is wat liever, iets natuurlijker. Ik vind dat heel mooi als je bruin aan de onderkant hebt. Zo. En nu uh, gaan we een stukje mascara doen. Um, ik begin met uh, Le Volume van Chanel. Die is heel fijn. Die is echt perfect als um, separatie voor je wimpers. Maar hij is best wel prijzig. En ik wilde hem eerst uitproberen. Dus ik heb zo'n heel leuk testertje. En hij valt eigenlijk echt super goed. Zeker een aanrader. Um, maar ik zal je vertellen waarom ik deze mascara als eerste gebruik. Want ik heb namelijk ook nog een andere mascara van Essence. En die zit juist lekker dik aan. Maar die separeert helemaal niet mooi. En daar knoei ik heel snel mee. Dus uh, daarom gebruik ik eerst een andere mascara. Om een beetje het voorwerk te doen. Zo, dan moeten we even wachten tot het eerste laagje is gedroogd. Ondertussen kan ik wel even mijn wenkbrauwen doen. En dan gebruik ik eigenlijk gewoon heel eenvoudig een potlood van, van Makeup Studio. Het is een vrij donkere kleur, maar ik heb ook echt hele donkere wenkbrauwen, Dus ik hoef er eigenlijk heel zachtjes langs te strijken. Ik maak ze iets meer naar het midden toe. Ik vind dat mijn wenkbrauwen iets te ver opzij beginnen. Dat maakt je neus ook optisch groter. We willen juist, tenminste ik wil, dat mijn neus juist iets kleiner wordt. Dus ik begin mijn wenkbrauwen iets meer naar het midden toe. Dat doe ik heel zachtjes, want ik wil absoluut niet te donkere wenkbrauwen, Omdat het niet mooi is met mijn haarkleur. Zo. En ik maak het boogje hier deze kant. Strek ik iets erlangs om het iets voller te maken. En iets langer. Maar mijn wenkbrauwen hebben eigenlijk gewoon niet zoveel nodig. Eerst laag is het Nu pak ik de Get Big Lashes Volume Curl van Essence erbij. Het is een goede mascara die lekker dik aanzet. Maar je, um, je knoeit er echt heel erg mee omdat die borstel best heel groot is. En hij heeft niet echt een super scherp puntje. Dus het is heel moeilijk om die binnenste haartjes ook mee te krijgen. Daarom doe ik altijd eerst een andere mascara. Daarna breng ik deze aan om lekker dik aan te zetten. We even wachten tot dit gedroogd is. En dan kunnen we weer verder. Dus. Oké, okay, nou, de mascara is al een heel eind droog. Ik moet wel zeggen, die van Essence, omdat die zo dik aanzet, droogt hij niet super snel. Dus als je in een hurry bent, in de ochtend, dan uh, is dit wellicht niet de juiste mascara voor je, omdat die zo lang droogt. Um, wat we als laatste finishing touch gaan aanbrengen, is aan de onderkant op je waterlijn. Of ja, ik weet nog steeds niet hoe het heet. Waterlines in het Engels. Maar ik heb geen idee hoe het heet in het Nederlands. Dus vertel het me. Ik ga dadelijk ook even proberen te googlen. En uh, we brengen een metallic uh, potlood van Essence aan. Op de waterlijn van je oog. En dat geeft net een beetje dat extra aparte. Ja, een soort aparte touch aan deze make-up. Normaal gesproken breng je of zwart of wit aan. Deze keer lekker groen. En dat geeft ook een beetje zo'n... Ja, ik weet niet. Zo'n glans, zo'n metallic glans, dat vind ik echt geweldig. Zo. En nu hebben we eigenlijk al de hele oogmake-up tutorial gehad. Het was helemaal niet zo moeilijk toch? En het effect is echt zo spattend en ja, fris en fruitig. Um, ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. Heb je zelfs nog tips of suggesties of andere dingetjes? Dan hoor ik het natuurlijk graag. En uh, duimpjes omhoog als je deze video leuk vond. Um, abonneer je gelijk even op mijn YouTube kanaal als je vaker zulke video's wilt zien. En ik zou zeggen nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer! <laughs>